Welkom bij deze screencast over Cram. Cram is een leuke manier, een speelse manier om woordjes te oefenen. Nou, op de homepage zie je eigenlijk meteen uh, wat, wat je kunt. Nou, je kunt uh, je flashkaarten zoeken. Bij, uh, nou, daar zitten er 193 miljoen in. Als je gewoon Nederlandse termen gebruikt, dan kom je ook op Nederlandse flashkaarten terecht. Je kunt je eigen flashkaart maken. En je kunt een app downloaden waar je, door je via je telefoon je flashkaarten kunt oefenen. Um, nou, laat ik eens even gaan naar flashkaarten die ik gevonden heb en die ik wil gebruiken. Ja, dus uh, dit bijvoorbeeld uh, woordenschat tegenstellingen. Um, dus als je een uh, flashkaart uh, interessant vindt, uh, ik zal het even doen, bijvoorbeeld hier woordenschat 12. Um, nou, wat zit erin? Hier zie je een aantal uh, woorden die erin zitten. Um, ja, dat vind je interessant, deze kaart, die wil je hergebruiken, dan zeg je gewoon kloon. Nou, dan uh, wordt het woordenschat uh, moeilijk, dan maak je er eigen term van, je maakt het publiek. En uh, hier kun je wat wisselen, ja, dus je kunt er een paar weghalen, uh, je kunt het verschuiven zoals je ziet, ja, dan kun je de flashkaarten verschuiven. En hier onderaan kun je ook flashkaarten toevoegen. Dus hier kun je je eigen woorden nog eens aan toevoegen. Nou, dat wil ik niet. En dan zeg je create set. Nou, dan eh, komt de woordenschat moeilijk bij je eigen set terecht. Woordenschat moeilijk. Dertien woorden. Nou, eh, dan eh, kun je kijken van wat kun je er dan, dan uiteindelijk mee. Je kunt er eh, mee oefenen. Nou, het oefenen is... Eh, we vragen eigenlijk dan de woorden. En continent, nou dat is een deel van een land. Landoppervlak zonder de eilanden. Mm. En zo kunnen leerlingen de woordjes oefenen. Uh, Analfabeet. Iemand die niet kan lezen en schrijven. Yes. Ja, dus zo kun je met de woordjes oefenen. Ze kunnen ook een test doen. Nou, hier zie je de achterkant van de flashkaart en dan moeten ze eigenlijk het woord erbij zoeken. Um, organisatie. Nou, laat ik even een aaneengesloten landoppervlak. Um, zien jullie het staan? Continent, M. Dus hier uh, doe je dan M. En zo kunnen ze alles uh, oefenen en dan krijg je de uitslag hiervan. Dus dat is ook wat mogelijk is. En dan heb je nog een game. Je kunt twee games spelen. Deze is vooral geschikt bij korte woordjes om ze te leren spellen. Uh, dit is in dit geval uh, niet zo handig. Dat zijn vrij grote woorden, maar ik laat het wel even zien. En uh, hier zie je een ander spel, waardoor je weer die voorkant van die kaartjes ziet. Hè, continent. En aan één... Zo. Oké, okay, nou, uh, vagebond, wat is dat dan? Een zwerver. Ja, dus zo kunnen leerlingen uh, dit spelen, vinden ze ontzettend leuk. Dan ben je op een andere manier bezig met je woordenschat. En hier is het eigenlijk een soort schietspel. Waar je woorden gaat schieten, meteen. Dus dan moet ik eigenlijk het woord weten wat hierbij hoort. Dat weet ik nou even niet. Ik doe maar even wat. Nou, terstond had ik moeten invullen. Nog een keertje. T. E. Terstond. Ja. Dus zo uh, kunnen ze ook... Uh, Oefenen met de woordjes, de spelling van de woordjes. Nou, dat zijn in het kort even de mogelijkheden van Cram. Heel veel plezier ermee.